Hoi, we gaan nu aan de slag met het uh, bewerken van een filmpje. Je bent op AdPuzzle en uh, je kunt het twee manieren doen. Je kunt zeggen, ik laat mijn eigen filmpje op. En of ik ga een filmpje hergebruiken. Laten we dat gewoon eens eventjes doen. We pakken de panda. Je bekijkt het filmpje en uh, je komt meteen in het venster terecht waar je de vier mogelijkheden ziet. Je kunt even knippen, wat inkorten. Je kunt uh, je eigen stem toevoegen aan de film. Uh, belangrijk wel is dat je dan de hele film moet inspreken. Dus het kan, in, kan niet voor een klein stukje. Je kunt even een noot toevoegen, een tip uh, van kijk eens hiernaar, kijk eens daarnaar. En je kunt een vraag toevoegen. Dus we gaan aan de slag. Het is heel eenvoudig. Je bekijkt het filmpje en zegt oké, okay, ik wil hem ongeveer so, tot so, hier. Show, nou, so, the call, the... dan zet je hem daar, stop. En dan ga je naar de volgende en dan zie je dat hij nog maar 1 minuut 5 duurt. Nou, de stem inspreken is heel makkelijk. Je klikt hierop en dan spreek je de hele video in. Uh, dan ga je een, een noot toevoegen. Nou, hier zie je het komen. Als je hierop klikt, kun je een gesproken notitie toevoegen aan het filmpje. Dus stel dat je hier je zegt je ziet... Let even goed op uh, wat voor taal zou deze meneer spreken. Stop! Oh, je <telling> Ook nu goed tellen even, want misschien komt hier wel een vraag over. Stop! Dus zo zie je dat je even leerlingen kunt prikkelen en een aantal dingen kunt toevoegen. Nou, dan kan, kom je bij de vragen terecht. En dit groene venstertje, dan kun je een vraag toevoegen. En dan ga je even door. En dan zeg je oké, okay, ik wil een open vraag stellen in dit geval. Of een meerkeuzevraag. Nou, een open vraag. Hoeveel panda's heb, ah, heb je geteld? Vraagteken. Save. Safe. Dat is één uh, vraag. Nou, je kunt natuurlijk ook nog andere vragen toevoegen. Dus dan schuif je weer. De is het en, uh, en dan kun je open vragen. Geeft, geeft een moeder melk aan een baby panda? Vraagteken save. Nou, dan heb je twee vragen toegevoegd. En dan kun je zeggen, ik ben klaar met het filmpje. En dan zeg je, finish. Nou, want, wat kun je dan? Je kunt hem meteen aan de klas toevoegen. Of je kunt het zeggen, nee, dat doe ik later. Nou, ik doe het wel. Ik voeg hem toe aan de klas. En dan zeg je, assign. Nou, ik heb het net even uitgeprobeerd. Dus hier zie je de twee filmpjes staan. Uh, die zijn toegevoegd aan de leerlijn, klas... Dus uh, nu kan iedereen die ingeschreven is bij deze klas het filmpje vinden en kan daarmee aan de slag. Dat laten we even zien in de volgende video.